Hi, wil jij je meer thuis voelen op de plek waar je woont, leer dan ook de taal van je woonomgeving te spreken. Niet alleen ga je dan eindelijk begrijpen waar al die locals over praten, maar je gaat je ook meer verbonden voelen met je eigen woonplek. Verbinding met iets ontstaat op het moment dat je er meer herkenning mee ervaart. Hoe vaker je hetzelfde loopje in een voor jou onbekende buurt doet, des te meer dingen ga je opvallen en meer dingen ga je herkennen. En daardoor wordt het onbekende steeds bekender voor je. En krijgt dat wat je ziet ook steeds meer betekenis voor je. En een goede manier om in je woonomgeving herkenning op te bouwen, is bijvoorbeeld om de betekenis van de namen om je heen te leren kennen en te begrijpen. Zodat iedere keer als je ze tegenkomt, je weet en herkent wat de lokale bevolking daarmee bedoelt. Ik heb voor mijn kanaal Gelukkig in Huizen recent een vlog opgenomen met de 10 dialectwoorden die je moet kennen als je hier gelukkig in huis wil wonen. Klaas, wat ja. is de eerste? Als de eerste is, uiteraard Taatje. taartje, Toch uh, iedereen, t, iedere man, zegt taartje. He, als, als, je, als je hem niet kent of wel kennen, maakt het uit. Taatje. En een taartje heeft meestal een mens, Als ze trouwt, dan zet het die minst. Ja. En met dat mens samen hebben ze verschillende Een keier, o, eentje of meerdere. Jongetjes, maarsjes. Een keier, dat is keier, dat. Het binnen zijn kinderen. Zijn kinderen, hè? Ja. ja. En, ki en kinderen die kunnen knap lastig zijn. Ja. Dus dan zeg je dan, uh, hou op, Nijdon. Nijdon. Schij uit. Schaal uit. Dus als je dus lastige kinderen hebt, ja. Nijdon is dan wat je, wat je zegt hier ja. in Huizen. Wat ja. is het volgende woord wat je op jouw lijst? Uh, bolan. Bolan. Bolan. Ja, dat betekent, nou rustig aan. Dus even. Kalle bolan, als je het rustig wil hebben in huis. Ja. ja. Van wie ben jij er eentje, ta? Van wie ben jij er eentje? Van wie ben, ben jij er eentje? Dus de, willen ze weten van welke familie je afkomt? Uh, wie ben je? Van welke familie ja, ben, ben jij? Ja. Ja, nou, huister eens eventjes. Wat zeg je nou? Huister eens eventjes. Huist. Stil. Oh, luisteren. Luisteren. Hust. En, dus en wanneer dan gebruik je in dat? En de reden? Huist. Ja. Ja. Dus als iemand je in de reden valt en je wil eigenlijk ja. weer aandacht hebben, zeg je gewoon Hust. Uh, is er nog nuis in Darm? Is er nog nuis, in Of er news. nog nieuws is, oh ja? is er nog wat gebeurd, is er ja. iemand gestorven? Ja. Het, het is nijdarst. Het is aast. Aast. Aast. Ja. Ja. Ja. ja. En dat, en dat betekent... betekent, Ja, het is niet anders. Dus, is niet je... anders. Nee. Het is je niet anders, het is nijdarst. Het is Je kan er niks aan veranderen. het it is, is nijdarst. Oeh, Heerokken. Oeh, Heerokken. Oeh, Heerokken. Oeh, Gods. echt zo. Oeh, Eigenlijk een verbasterde vloek. Ja, dat is oedonder, Leer. Oeh, Als ze een beetje schrikken, ze schrikken, ze schrikken e. oe donderbeer. Oe donderbeer. of, of zo weten wat vallen. Ja, Oedonder. Ja. Ja. Als je in huis je, je fijn wil voelen, dan ja. zijn dit in ieder geval de woorden die je moet toekennen. Uh, Door te leren begrijpen waar mensen in jouw woonomgeving in hun eigen taal en dialect over praten, is ja. actief aan de slag gaan om je ergens meer thuis te voelen. Daarmee is taal dus een krachtig instrument om je verbonden te voelen, niet alleen met de plek, maar ook met de andere mensen die daar wonen. En zo sleutel jij aan je eigen woongeluk.